Niet gezien jullie een deel van mijn mooie plantjes. Die hier mooi bij elkaar staan. En ik heb er ook weer een paar nieuwe bij. Zoals deze. Waar de, waar de schone bloemetjes aan groeien. Zo mooi. Ik ben echt dol op mijn planten. Ik vind ze allemaal zo mooi. Hier heb je ook hele mooie bloemen. Het gewoon prachtig. Het is ook een heel speciale en heel erg mooie plant. Ja, ik ben er heel erg blij mee. Met allemaal, het zijn allemaal echte beauties. Dus dit wil ik nog graag even laten zien aan jullie. En ik wens jullie allemaal nog een heel erg fijne dag toe. En heel erg veel lees van mij.